Kijk, bij mij is het moi, bij Muren. Ja! Ja, yeah, we zijn hier 7,5 minuten bezig geweest. Top, het is nog steeds niet gelukt, maar we hebben wel leuk veel filmpjes. Yeah! Ja! Ja! Terug! Ja! Perfect! Zo, ik ben hier samen met Boris en daar is Elisa. En ja, daar. Ik heb net Boris gefriesteld hier. Oh, hier staan Just en Bandona. En die staan samen met een super mooie dekentje. Ik, ik breng Boris terug naar zijn stal. En dan gaan we Vrona nog even freestylen. Oh, ik zet Boris in de molen samen met Blondie. En dan. Uh ze op de vijf, maar ik moet ze wel nog even opschrijven. Ja, zeg is drama. Kom maar! maar. Goed, zo. Wow. Kom. Goed zo. Goed zo. Elisa, als ons al het vries Zo, Verona is klaar met freestylen. Ze krijgt nog even een snoepje. En ze, geneert, ze negeert ons vol. Oh, de paardjes hebben lekker op de wei gestaan. We gaan ze er nu weer afhalen. Wij hebben TikToks opgenomen. En we hebben de natuur geholpen. Chili! Oh, je ziet er niet. Chill, die kwam heel blij aanrennen. Zullen jullie afvragen waar Tess is? Daar. Blondie aan het poetsen en dan ja. gaan we gewoon naar buiten. Nou, ik ben heel erg blij, want Blondie is minder een teddybeertje en je voelt gewoon weer haar huid. Wauw. Komt er wel veel af. Nog steeds. Ja. Ik zal even wat dichterbij gaan, want even alle zee aan de zijkant uh, schoppen. Daar allemaal plukken. Kijk, dan komen we nog steeds allemaal plukken haar af. Kijk, ook het buiten is het meest. Alleen op haar schouders en op de andere kant is het, al, is het meest handig. De buik is de onderkant, hè? Kijk, dit is de buik, daar. Wat is dit dan? Is dit een dit ha? zijn er flanken. Oh, je flanken. Ik dus weet niet heel fijn daar aanzit. We hebben het stuk langs de weg weer gehad. Dus Tess kan weer opstappen. Op een of andere manier voelt het toch veiliger om gewoon eventjes af te of Tenminste, zij loopt dan het eerste stukje, vijf minuutjes te lopen of erop te zitten? Ze dus vinden het spannend om erop te zitten of er langs te lopen dus dan is het gewoon handiger om naast je gewoon te lopen dus De bruggen, de vorige bruggen gingen wel goed maar zo meteen heb je hier de Uithofbrug ik weet niet eens of die zo heet maar dan kom je in het Uithofbos dus dan zal het wel de Uithofbrug zijn en, uh, ja, Blondie die heeft wel een soort probleempje met bruggen de kroon heeft een probleempje met buiten. Maar nou, Blondie heeft een probleempje met. Niet een heel erg groot probleem. Nou, ja, ik denk dat ik er vaker over moet praten. Want dan stap je er gewoon op en dan gaat ze gewoon. Ik vind het een van de mooiste plek, hè. Van echt het, het bos Dat je het gevoel naar vrijheid geeft. Dat is op zich wel een fijn gevoel. En dat zijn dan net genoeg kindjes. Een bijzonder schapensoort. Er zijn nu geschoren nu zijn ze naakt. Vandaag een motivational speaker. Ze is alleen maar bezig met uh, Blondie te prijzen als het goed gaat. Blondie is om een of andere reden heel bang voor deze bladen hier. Dat zijn grote Hele bladen. Grote bladen. Dat show, wat? Hele grote bladen zijn gewoon dood denk je? Ja, ik weet het. Dus dit zijn de spannendste bladen die er zijn. Maar Tess is dus, wat ik zeg, motivational speaker today. Dus die is alleen maar bezig met haar uitleggen dat het uh, allemaal wel lukt. En dat het allemaal wel goed komt. Nou dat ging nog best snel, nog een minuut volgens mij, maar ja en de ook vindt het ook ding, ja die is ook al heel spannend. Nou we waren opeens heel snel terug en toen dachten we, we gaan toch nog maar iets ontdekken, dus wij zijn nu op een ander ruitenpad, zijn we nooit geweest, hier is een dorwold, die had zien, ja vast toch? We zien wel waar het ruiterpad ons naartoe wil leiden. een ja. uh, andere omweg gemaakt. We zijn bij uh, barn 47 geweest. we ja, uh, Met de buitenbak daar gezien en de paardjes. Ja, en toen zijn we gewoon weer terug gegaan. Ja. Dus we nu... Zijn we in één Ja, yeah. we waren er opeens. Dus we hebben een soort rondje gereden. Ja. Naar de Op het meneze. het pad waar we weten waar we heen gaan. Ja. <laughs> en uh, dit is voor mij een ontwijkoefening. Het is wel goed om uh, voorhoog. Kijk, die gaat om rechts. En dan gaan we weer naar links. Dan we gaan we weer naar rechts. Zo, het is andersom. Het is naar links. Nou ja, mijn rechts-links gevoel is niet zo goed. Ze dus luistert gelukkig goed, want anders word ik gewoon gemombardeerd. Zo met al deze. Ja, dus, en dat wil ik niet. Dat wil ik wil gewoon mijn hoofd behouden. Maar goed, we gaan terug naar Meneesje. Heb je lekker gereden, Tess? Ja, heerlijk. hier weer de enge Die Blondie wil altijd rechts langs de paal. Ik meestal maar links langs de paal, omdat ik het ook vind. ik het Zo,